So Kai, I just saw this fantastic film, or little documentary, about a man in India who planted one tree and during 40 years he took care of that one tree and all the other trees and all the jungle that was created from then. Just from that one act of planting a tree. And now there's elephants roaming around and tigers and all sorts of cool stuff. Just by that one act, what would you do to help our planet? Um. I think something that you like to do as well, eh? Something that you're really good at and that can help the planet. What ik eigenlijk moet doen. What does the planet need? Um uh, minder minder uh, vervuiling. Okay, have you got an idea about that? Elektrische fabrieken. Okay. Fabrieken die geen rook maken. Is en klein. geen verwarming, maar van, um, uh, van die elektrische um, lampen soort van, warmtelampen, in plaats van verwarmingen. Want dat is veel beter, want door de verwarming komt er allemaal rook uit de schoorsteen. En ja, en meer zonnepanelen. And um, when you uh, grow even older and bigger, would you like to do something about that? I don't know. Because once upon a time you said you wanted to be an inventor. Uh -huh. Like you invented bioloog. the bioloog. That should help. And I'm going to protect animals. How? Dat weet ik niet echt. Ik ga ik ga er, um, uh, camera's opzetten. Hele kleine camera's. Die filmen wat er gaat gebeuren. Dus als er bijvoorbeeld dan een die dood wordt gemaakt met de camera erop. Dan, um, dan wordt uh, en de stroper die hem dood maakt, dan gaat dan filmt die camera dat. En dan als de mensen hun, dood dier vinden, dan kunnen ze altijd een cameraatje erop vinden en die cameraatjes sturen ze dan naar dierenbeschermers en dan zien ze een filmpje van de stroper die een dood maakt. En wat moeten we do met that poacher? In de gevangenis. Is yeah. er een andere manier? Een beter maken. Ja, yeah? is er een andere manier om hem te begrijpen, of haar, dat het niet okay to poach? te poachen? Ik weet eigenlijk niet. Hij gaat naar therapie. En wat doet de therapie doen? Die vertelt wat de dieren voelen. Als jij een van hun doop maakt. And Maybe he can help along with the animal protection. That can. As part of his jail time. Mhm. Mm How would that help? Jouw goed denk ik. Dan leer ik omgaan met dieren en zo en niet het ook maken. Yeah.